Mijn naam is Koufar, intersectioneel klimaatactivist, nummer 9 op de kandidatenlijst voor GroenLinks. En ik sta voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Ik stem omdat politiek direct gaat over hoe we onze levens kunnen inrichten. Het is zo belangrijk dat we leven in een samenleving waarin gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor iedereen is. Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe wij de straat op gingen. Hoe wij steeds meer gingen samenwerken met elkaar, hoe we steeds meer intersectioneel gingen denken, dus nadenken over hoe verschillende vormen van onrecht samenhangen. Dus dat de klimaatcrisis ook gaat over mensen met een kleinere portemonnee, dat gender superbelangrijk is om mee te nemen, dat alle vormen van uitsluiting eigenlijk baggers zijn en dat we dus tegen alles moeten optreden. En ik hoop ook dat we met deze energie de politiek kunnen veranderen. Ik hoop echt dat we als jongeren allemaal opstaan. Dus stem, stem, stem alsjeblieft. Super belangrijk uh, voor onze toekomst, maar ook voor de mensen na ons. En om te laten zien dat het kan.